Dag Eva, wanneer deed je voor de eerste keer mee? Uh, in september 2015 ging ik stage lopen bij Reshape uh, voor school en het weekend voor mijn eerste stage dag uh, organiseerden zij de hackathon en toen werden ze mij gevraagd van goh, zou je het misschien leuk vinden om mee te doen, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van het woord hackathon had gehoord. Maar goed, ik hou heel erg van nieuwe dingen proberen en uh, ja, het enthousiasme in hoe ze het vroegen en hoe het aangekondigd werd spatte ervan af, dus ik dacht nou weet je waarom niet? Uh, wat was er zo leuk aan, Mekinten? Nou, wat mij heel erg is bijgebleven is dat ik het heel erg bijzonder en bijna magisch vind... Um, ...op de manier waarop mensen daar bij elkaar komen vanaf verschillende disciplines... ...hoe verschillende perspectieven daar samenkomen, hoe kennis wordt gedeeld... ...hoe mensen elkaar ontmoeten daar echt, ontmoeten gewoon en samen tot iets komen hè, wat je gewoon alleen of met mensen die van dezelfde sector nooit gelukt was. Ik vind het heel bijzonder dat het dus met meerdere mensen gedaan wordt die dus verschillende disciplines hebben. Kan iedereen meedoen? Ja, en dat is het allerleukste. Iedereen kan meedoen. Je hoeft echt niet bepaalde skills te hebben of hè, denk vooral niet dat je niet goed genoeg bent, want iedereen kan meedoen, iedereen kan zijn steentje bijdragen. Dat is ook weer het bijzondere van een hackathon. Echt, iedereen heeft, maakt deel uit daarvan en draagt bij waar dat hij of zij dat kan. Wat heeft het jou opgeleverd? Het heeft mij heel erg um, laten inzien dat je dus op deze manier, denk ik zelf, ben ik van mening, tot nog betere resultaten kan komen. Uh, hoe je dingen kunt aanpakken, je leert ontzettend veel van elkaar samenwerken, je doet connecties op. Ja, Ik vond het echt een hele bijzondere plek uh, om te komen.